Ja, dit is ochtends je zit echt wel eventjes echt een feestje, hoor. Ja, gezond leven. Hier is de, de proeftuin Westerpark begonnen. We zijn in buurthuis de Horizon. En dat is een uh, heel interessant buurthuis. Er gebeuren hier heel veel uh, activiteiten. Ik ga even naar Isam uh, toe. En hier is de proeftuin Samen Beter in Westerpark ontstaan. Lekker, een mooie buurt. Het Saanse Hofje is fantastisch. Het Hembrugplein, het Saanplein. Dit zijn allemaal hele mooie producten voor. Uh, als ik uh, Otto Lenge Jeruzalem uh, wil kopen. Ik geloof echt in, uh, in kleinschaligheid. Ik sta heel erg achter die vier transitieprincipes van uh, Samen Beter. Alleen het enige transitieprincipe wat nog niet gelukt is, is die financiering. Het is allemaal hokkerige financiering. Wat zijn, nou niet de klachten, maar wat zijn hun krachten en hoe kunnen ze daarop inspelen? En daar is een buurt heel behulpzaam bij. Je staat naast iemand en je laat hem nooit los, maar je gaat hem coachen. We hebben ook een hele belangrijke activiteit en dat is de Wegwijssalon hier. Dat zit in deze locatie en die hebben ook een online gedeelte waar vragen gesteld kunnen worden over de activiteiten in de buurt. Precies dat principe van, van positieve gezondheid, dat je toch zelf acties gaat ondernemen. Vroeger in die gespecialiseerde zorg was daar geen kennis van, van al die activiteiten in de buurt. En nu is die verbinding gemaakt. Per buurt gaan wij uh, uh, alle bewonersinitiatieven die zijn bij elkaar uh, brengen om ze te versterken. Hoe ze zeg maar, met hun bewoners omgaan, hoe ze met de vrijwilligers omgaan... hoe ze zeg maar, de financiering kunnen regelen bij het stadsdeel. En we zien nu gewoon de eerste resultaten. Ik ben natuurlijk bedrijfskundige, maar ik ben wel heel erg in dat uh, sociaal domein uh, geland. Vroeger had ik niks met die, met die welzijn, maar nu, uh, nu wel. De droom is dat dit doorgezet wordt. Het moet ingebed worden, hè? De, die buurt moet het eigenaarschap krijgen en, zo, en dat, dat lukt niet in 2,5 jaar. We moeten met z'n allen een paradigmaverandering krijgen van de ziekte en zorg naar het gezonde gedrag. En het gezond leven en vitaal zijn. We moeten iets minder koffie drinken.